Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD een Aramor. En vandaag ga ik op pad met deze ambulance. En dat is niet zomaar een ambulance, dat is een ambulance van het ministerie van MOTS. Hij is nog niet gereleased, maar ze zijn ermee bezig. Ik krijg meteen een melding, reanimatie. Uh, ik heb zojuist, uh, ja we hebben ons al ingemeld, voertuigcontrole is er gedaan. Die laat ik nu even zien. Maar dat was voertuigcontrole in ieder geval uh, we gaan dus nu meteen door naar reanimatie uh, ja deze ambulance die uh, ja super vet het is een 2019 model en er is ook zeker gedacht aan de details uh, zo hebben we achterin een uh, brancard die heb ik op dit moment echter niet die zal ik even heel snel erin zetten dat is namelijk uh, 11 is kijk eens hoppakee hey, daar is die normaal zou je er naar buiten kunnen komen en dan zou je hem uh, buiten kunnen neerzetten, echter heb ik dat natuurlijk weer niet want mijn dat uh, is component 11, nee 10 en bij mij slaat die, gaat die van 9 naar 11 dus die uh, heeft die niet. Voor de rest uh, hadden jullie waarschijnlijk in de voertuigcontrole ook al de leuke details gezien uh, dat het visser paneeltje deze dus ook mee uh, knippert tijdens een uh, spoedrit en zo. dus als het gewoon aangaat. Maar nu gaan we even een person maar we zullen dadelijk zeker even een spoedritje pakken in first person. Maar natuurlijk, shout-out naar het ministerie van mods, dat ik de ambu alvast mag testen. Hij is dus nog niet af, dus er zullen misschien wat dingen zijn waarvan je zegt van, nou dat klopt nog niet. Uh, waaronder uh, natuurlijk het interieur, dat, is, dat was er niet af, maar dat komt allemaal. Er zijn een reanimatie gestart, heel goed, ga ze door, ik neem het over. Ik zeg, ga door en vervolgens zeg ik, neem het over. Lokies! No, uh, ja, we hebben inderdaad geen ritme, dat wordt CPA. Opladen van de ARD. En de succesvol! Lekker man! Dan gaan we uiteraard met een spoedje richting het ziekenhuis, want we moeten wel... Uh, wat gebeurt er met die zombie? Iets gebeurt er met die zombie. Uh, ja, er was natuurlijk net wel een reanimatie, dus we gaan met spoed naar het ziekenhuis, ook al leeft hij weer. Kom op, let's go! Hij kan achterin stappen, als het goed is. Mijn gaat op de bank liggen. En de slachtoffer zijn dan. Helpa. Zullen we misschien nog even wat informatie moeten hebben. Uh, even kijken. Ja, hij had pijn op de borst, toen is waarschijnlijk neergevallen. Hij was dus uh, bekend met astma en hyper hypotensie. Te lage bloeddruk. Hij uh, ja, is op de grond aangetroffen, 72 jaar oud mogelijk een fout dat hij dus doormaakt uh, flinke fout maar wij gaan nu uh, naar het ziekenhuis mijn collega zit achterin bij hem of beter gezegd ligt achterin bij hem En ik verzorg de. Naar het en dat hoeft allemaal niet super snel, als het maar. Hij kruist, geloof ik. Nee, toch niet. Als het maar. Uh, toch een beetje een voordeel geeft zoals hier, anders hadden we moeten wachten voor het rode licht. Maar je wil natuurlijk ook niet dat zowel slachtoffer als collega achter hem helemaal uh, door de cabine vliegt. Maar kijk we nemen wel ons een voordeel door hier lekker langs te kunnen rijden. Dan komen de collega's rechts. Ik heb ze gezien, zij hebben mij gezien. Ik ga hier rechter af. dan kunnen zij gewoon doorrijden. En ook hier komen de collega's weer aan. ik draai hem even zo o, een heel ruime bocht lekker man en hoppa yo wow. hey. oké okay, we zijn er. <laughs> lekker parkeerd pik en door naar de volgende Voor de melding zullen we een first person rijden Ik heb vandaag natuurlijk, of ik heb het nieuwe uniform aan, mijn collega heeft nog het oude uniform aan. Welke vinden jullie eigenlijk mooier? Laat het weten in de comments. Ik. Uh, Godpot Ik zelf vind de nieuwe wel wat hebben, maar de oude vind ik. weet ik toch, vind ik toch wat mooier eigenlijk. Een voertuigongeval. Die gaan. Waarom stuurt dat ding niet zoals ik wil? Uh, die gaan meestal niet echt helemaal lekker, maar we zullen. Oh, dat is wel heel ver. Nou goed, daar gaan we niet Daarom een het in al. geval. we niet first person pakken. Kijk dit is ook vet hè. Je ziet gewoon wat allemaal aanstaat. Het is wel veel moeilijker om alles te zien hè? links vrij, rechts vrij. Je moet eigenlijk veel meer naar achter kijken. En er is geloof ik ook wel een mod voor hoor. maar dat vind ik zelf dan wel lelijk uitzien. Je gaat niet aanhalen. Stel er komt een voertuig om het hoekje. Nou, we zitten hier een beetje vast. Ja, ik ga niet inhalen in zo'n bocht waar ik niet zie wat mij tegemoet komt. Er zal maar net een gek zijn die zijn muziek keihard waanzin en mij niet hoort. Oh, nee, toch niet. Ik dacht even, de comics. Dan had ik hem wel gepakt. Maar die bus ziet mij ook gewoon niet. Oh my god. Geef gas. Ja, soepel dit. Hij is geloof ik ook kapot, het busje. Hij schakelt niet meer, of hij schakelt wel, maar hij moet niet schakelen. Nou, nu kunnen we snelheid gaan maken. Ik denk dat jullie tot drie kwart hier echt niks aan aanvindt, ik eigenlijk ook niet hoor. Ik heb mijn knippenlichten nu aan, dat zien jullie niet. Maar ja, ik ben er wel aan het gebruiken. Ja het leuke is dat je dat, dat paneeltje voor blauw en schrijn en zo uh, in beeld hebt. over de rest stelt dit eigenlijk niks voor. Hierof Zou dadelijk ook zien Dat als we bijna te plaats zijn dat die crasht Nou laat ik deze spoedrit er toch mooi in staan hoor. Ook hier Ik heb mijn knipperlichten aan, hoor we zijn ter plaatse brand was ook al te plaatsen zie ik bitch wat zag te gebeuren oh oh oh daar gebeurt iets daar werd een collega van de politie aangereden hebben oh, twee slachtoffers oh oh, shot fired, shot fired. Hier ga ik niet bij zijn. Is het veilig? Ja, het is veilig. Goeiedag mevrouw. Leeft u nog? Um, wat is met mevrouw aan de hand? Zij leeft zeker nog. Mm. Hartslag is iets verhoogd. Uh, wacht even saturatie is goed, bloeddruk is goed, temperatuur is goed. Um, ja oké. Okay. Iemand stak ineens de straat over terwijl en dan stopte zin. Um, dus meer verhebbing niet. Ik ga treatments. Ik ga trauma treatment. Dan gaan we.. Dan geven we nog maar wat pijnstiller. Collega, let op hoor. Ze rijden hier gewoon aan. En dan noemen we wondenverzorging. En dan gaan we lekker naar het ziekenhuis. Ik weet al niet zo goed wat het verschil is tussen trauma treatment en wonden treatment. Uh, dus uh, trauma verzorging en wondenverzorging. En trauma is eigenlijk ook vaak wel een verwonding al. Lijkt mij. Zou ja, ik weet niet beter. Oh, het gaat voor fout. Die TS rijdens gewoon aan. let maar op. Oké, okay, we gaan uh, zonder spoed naar het ziekenhuis. Het valt allemaal wel mee. Maar ik ga jullie die rit naar het ziekenhuis uh, besparen. Want ik vind het... Uh, kijk eens aan, 5,7 kilometer. Dat is wel erg ver. Dus uh, ik zou zeggen, ik zie jullie daar zometeen. Nou, we zijn met ziekenhuis. We zijn ook echt niet geteleporteerd of zo hoor. En het beginnen ook niet te regenen ineens. Dat is wel raar. Daar ben je echt niet ingesteld. Oh. Nou. Hij stuurt een beetje raar. En dan gaan we naar de laatste melding van vandaag. En dat wordt meteen een hoofdtrauma. En dan gaan we gewoon een volle A1 naar joh. Niemand moet. Maar omdat het kan. Oh. Oh, nu gaat hij helemaal fout. Niks gezien, jullie hebben niks gezien. Dag schotel, hoi. Goeiedag mevrouw. Nou, ik zie op het eerste zicht geen hoofdwond. Het hoofd zit er nog aan, dus dat is ook mooi. We gaan even kijken wat mevrouw heeft. Um, of er sprake is van nek of rugletsel. Oké, okay, nou wat we gaan doen is in ieder geval zo snel mogelijk de ambulance in zodat we niet uh, nat worden. En dan gaan we in de ambulance. Uh, tu -tu -tu -tu. We gaan trauma treatment. We geven ook maar weer wat voor de pijn. Ik weet niet meer of de vitale waarden nou goed waren. En we geven... Uh, wonderverzorgingen en dan gaan we ook weer om met deze mevrouw naar het ziekenhuis en gaan we dan A1 of A2 eens even kijken. Oeh ja nou ja nou nou we gaan toch maar A1 nogmaals niet omdat moet maar omdat kan en het regent het wordt even hobbelig hoor roepen we nu naar achteren Missen jullie Ambit Channel ook? Ik mis Ambit Channel... Nee Sire, ik praat niet tegen jou. Wat zeg je? Ze? Oké. Okay. Dat begrijp ik niet, zegt Sire. Nee, ik begrijp jou ook niet. Maar, missen jullie Ambit Channel ook? Want ik mis Ambit Channel toch wel. En, eh... Uh, ja, die... Oh, die gaat er niet meer terugkomen. Dat uh, voor de mensen die dan niet... Het reed je op het hartje. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Ambit Channel zal niet meer terugkomen. Um, heb ik zo gelezen. In ieder geval niet meer hoe die was ik moet het wel zeggen, niet meer zo hoe die was dit is geen officieel bericht vanuit Ambi Channel maar wat ik wel weet en dat heeft hij ook openbaar gezet dat er vragen kwamen vanuit mensen hoe het zat met de privacy um, en zijn leidinggevende die uh, kon daar geen antwoord op geven meen ik en toen heeft hij gezegd nou, om maar uh, verdere vragen en discussies waarom maakt hij pochten zo raar joh, te voorkomen uh, moet je er maar mee kappen met je rijvideo's dan denk ik van ja, wat, oh we zijn er alweer, wat nou? En dan kijk je naar Robin, wat nou als je gewoon zegt van ja, maar dan start ik gewoon bij de post en dan stop ik ruim van tevoren uh, met filmen. En vervolgens als je dan weer um, bij, uh, als je dan weer wegrijdt, misschien met spoed, dan zeg je van ik, uh, ik film pas weer op het moment dat je niet kunt weten van waar je nou vandaan kwam. Maar ja, dat, uh, dat, ja, dat zit er blijkbaar niet in. Hij zou zo met de zomer stoppen. Dus wellicht dat hij nu wel bezig is met nieuwe video's. Hij zou zo een pauze nemen in de zomer. Dat, be dat bedoel ik daarmee. Uh, nu is de zomervakantie in ieder geval voorbij. Dus misschien dat hij nu wel weer verder gaat, Maar dat zullen misschien hoger video's worden. Denk ik dan. Waar kleine stukjes spoedritten in worden ge gezet. Maar vooral om mensen iets te leren. Van hé, hey, dit is de situatie die we laat zagen. Wat doe je hier nou in? Lijkt mij dat dat gaat komen. Maar in ieder geval niet meer de spoedritten die wij uh, gewend waren van Ambit Channel. Ik vind dat wel heel jammer. Wij gaan terug naar de post en ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie graag weer zien bij een nieuwe video over een paar dagen. Wat het gaat zijn, laat je verrassen. Wellicht nog een roleplay video die ik klaar heb liggen. Moet ik alleen nog even editen. Maar ja, dat zien jullie vanzelf dan wel. Tot dan. Doei.